Welkom bij Tomzorg. Zoekt u op uw toilet naar een toiletverhoger en u heeft niet meer dan 5 cm verhoging nodig, dan is de toiletverhoger mout een zeer interessante keuze. Een toiletverhoger al voorzien van deksel, zodat als u deze mateert ook keurig uw toilet weer kunt afsluiten. De toiletverhoger mout geeft 5 cm verhoging, maar kan gemonteerd worden zonder dat de huidige bril en deksel van uw toilet gedemonteerd hoeven te worden. Dus u kunt de mout gebruiken, weer wegnemen en gewoon weer uw bril en deksel weer het toilet mee afsluiten. Mout is zeer goed te fixeren op elk toilet. Door middel van een eenvoudige grote draaiknop worden de twee beugels met rubberen, stroeven, strepen om je toilet geklemd en daarmee wordt de toiletverhoger perfect gefixeerd. Dus zoekt u een toiletverhoger met een verhoging van 5 cm compleet met deksel, die eenvoudig en zeer goed te fixeren valt op uw toilet en u hoeft niet eens de toiletbril en deksel te demonteren, dan is de toiletverhoger een zeer goede keuze.